Op 20 juni was de grote finale van Koken op kamp 2015 in Eeklo. Acht duos namen het tegen elkaar op in een dessert battle. De hoofdprijs? Een barbecue voor maar liefst 75 personen. Wat mag jou nu tot de ideale kampkoop? Uh, wij gaan voor het plezier meekoken. We doen het voor de kinderen natuurlijk en we hebben een ideale kookploeg. Ik ben vooral voor de allergieën. He. Voor de allergieën? Ik ben de allergieën koken. Ja. Oké, okay, uh, dat is toch ook uh, heel belangrijk. Uh, durf en originaliteit, let je daarop? Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. Je moet een beetje zorgen dat die, die allergieën hebben toch niet minderwaardig die saartjes uh, hebben of, of die, die, die die gewoon krijgen. He, ja. Dus het moet even lekker, even lekker zijn. He. Het feit dat wij voor een hele grote groep koken, bijna 190 mensen, en wij zijn een ploeg die zoveel jaren op elkaar is ingespeeld. Voor ons is het zelfs een beetje vakantie meegaan op kamp. Uh, ik, heb, ik zit eigenlijk van mijn zes jaar al in de gero. Ik ben altijd uh ik had geweest, gelijk als ze zeggen, leiding geweest, hoofdleiding geweest. En eigenlijk ben ik daarna direct gerold uh, in kookhouders zijn omdat er toevallig iemand wegviel. En, ja, ik kost eigenlijk niet meer de zondagen doen, maar het kamp gemis was er wel. En dan dacht ik van, oh, dan kan ik nog altijd zo mee op kamp gaan een beetje een oogje niet zijn houden. En natuurlijk iedereen verwennen. Wij gaan uh, iedere zomer naar C gaan koken met uh, kinderen met een beperking. Oké, okay, mensen met een beperking. Ja. Zijn er daar dan speciale dingen waarop dat je let? Uh... Um, ze zijn heel actief. De meeste hebben um, een uh, beperking in de aard van um, autisme of ADHD, waardoor dat ze heel, veel, uh, ja, act heel actief zijn en veel suikers nodig hebben. Um, ja, en, maar eigenlijk qua eten valt het goed mee. Um, dat is ook gewoon te zien dat is zoals op een gewone vakantie. Wij staan niet enkel alleen in de keuken, maar wij gaan ook mee om uh, of wij helpen voeren. Um, ja, zijn mama voor de kindjes, wij helpen ook uh, het bouwen. Allee, mijn man bouwen. Dan. Um, dus wij zijn uh, wel well, meer dan alleen kookouders op kamp. Waarom gaan jullie nu heel graag mee op kamp om juist te koken voor de kinderen? Goh, het ik eigenlijk altijd deugd om uh, ja, in, die lifter, in de eetzaal dan achteraf rond te lopen en te kijken dat het van iedereen lekker is. Ook, uh, wij zingen altijd op kamp voor de koks en dat is ook altijd een heel tof gebeuren. Um, jij zit in de jury, dus zijn er bepaalde dingen waar je op let? Um, ja, let een beetje op de producten dat ze gebruiken, dat ze gezond zijn maar ook lekker en een beetje variatie dat zo wel ze iets meer heeft iets extra's dus uh, ja een beetje kijken hoe dat ze het ook klaarmaken en en welke producten ze gebruiken wat maakt iemand nu tot de ideale kampkoek? Iemand die mij een beetje van alles rekening houdt, die het misschien niet te ver gaat zoeken maar toch zo een extraatje kan bieden dan wat er zo gewoon wordt gemaakt. Jij zit in de kinderjury. Zijn er bepaalde dingen op wat dat jij zal letten? Uh, ja. Um... Dat ze niet vals spelen, niet kunnen omkopen en dat het lekker is, dat het lekker gaat zijn. Moet het er ook lekker uitzien? Nee. Ze zeggen meestal als het niet lekker uitziet dat het toch lekker is. Ja, ja, ja, ja. Ja, Proficient jullie zijn verkozen tot ideale kampkok. Hoe voelt dat? Ja, dat is een hele mooie prijs om in ontvangst te nemen. Hè. Zeker omdat we het gevoel hadden dat wij eigenlijk niet echt uit de, ja, eruit niet uit sprongen in vergelijking met de rest. We hadden een redelijk simpel dessert. Maar ja, blijkbaar hebben we toch de jury overtuigd door die, door die haalbaarheid. Hè. Wat maakt jullie gerecht nu zo speciaal anders dan de rest? Ja, ik denk dat het vooral naar haalbaarheid is. Hè. Ik denk dat we dat wel zagen. Iedereen was een uur en een half heel druk in de weer. We waren op ons gemak. Uh, het is redelijk eenvoudig, maar het is lekker. En ik denk dat voor kindjes dat het belangrijkste is: dat je niet te veel uh, tralala rond doet. Het is houdt. Lekker. En uh, ja, kijk. Blijkbaar van de rest het ook lekker. Dus dat is super. Hè. super. En wat betekent deze prijs nu voor jullie jeugdvereniging? Ja, het is sowieso super. Omdat het denk ik, van KSA al lang geleden is dat ze Kamkok hebben gewonnen. En dat voor onze jeugdvereniging, ja, dat is super. Hè. Ik bedoel, we zijn een hele kleine KSA. Dus je moet altijd heel hard op budget letten. En zo'n barbecue, we proberen elke, de laatste dag van het kamp altijd wat speciaals te doen. Vorig hebben we ook een barbecue gedaan, maar nu dat die barbecue van ons budget wegvalt, is dat wel allee, dat is super hè. Dan kunnen we de andere dagen iets uitgebreider gaan doen en de kindjes meer gaan verwennen. Dus uh, super. Oké, okay, een dikke proficiat. Dank u wel. Dank u wel.